Juf Julia van groep 5 heeft moeite met haar klas. Gedurende de dag loopt het regelmatig uit de hand, maar Julia weet niet hoe ze het moet aanpakken. Snachts maalt ze in haar hoofd en probeert ze zelf manieren te bedenken om het morgen beter te laten gaan. Ze is de wanhoop nabij. In 2005 gaven Stephen Downs en George Siemens aan dat kennis tegenwoordig snel verouderd. En dat de wereld inmiddels zo complex is dat het onmogelijk is om alle kennis zelf te bevatten. Om die reden is het volgens hen nodig om op een nieuwe manier te kijken naar leren en kennis. Zij noemen hun leertheorie het connectivisme. Voor een groot deel vertoont het connectivisme overlap met het constructivisme en het sociaal constructivisme. Het basale uitgangspunt van deze drie leertheorieën is dat leren een actief sociaal proces is dat plaatsvindt in een authentieke context door middel van interactie met anderen in de echte wereld. Het connectivisme voegt hier aan toe dat door technologie te gebruiken het leren sneller gebeurt in onze hedendaagse informatierijke en verbonden wereld. Maar in deze wereld verandert kennis ook sneller. Siemens maakt onderscheid in harde kennis en zachte kennis. Harde kennis verandert niet, zoals bijvoorbeeld de provinciehoofdsteden of hoe je werkwoorden vervoegt. Maar zachte kennis kan wel veranderen. Bijvoorbeeld de beste manier om een besmettelijke ziekte te bestrijden. Of de handigste manier om met iemand in contact te komen. In het onderwijs ligt vaak de nadruk op het overdragen van harde kennis. Terwijl het juist belangrijk is om om te leren gaan met zachte kennis. Het connectivisme ligt daarom niet de nadruk op de kennis zelf, maar op het vermogen om nieuwe kennis te verwerven. Hier is een goed netwerk voor nodig, niet alleen in je hersenen zelf, maar ook om je heen. Zo'n netwerk bestaat uit diverse knooppunten en verbindingen. Een knooppunt kan een andere persoon zijn, zoals een expert, maar ook organisaties, boeken, websites, andere media, etc. Verbindingen kunnen gemaakt worden door fysiek af te spreken of te bellen, maar ook door digitale communicatiemiddelen te gebruiken, zoals sociale media, e-mail, communities, etc. Dankzij technologische ontwikkelingen zoals Virtual Reality, Augmented Reality en het internet, hebben mensen tegenwoordig toegang tot simulaties, data en samenwerking zonder de daadwerkelijke noodzaak fysiek nabij elkaar te zijn. We verbinden kennis, we bouwen, we groeien, we vorderen. Maar dit zorgt ook voor een overdaad aan informatie. Daarom wordt het steeds belangrijker om keuzes te kunnen maken en informatie op waarde te kunnen schatten. Het connectivisme gaat ervan uit dat iemand in staat is om van over de hele wereld informatie naar je toe te halen en deze ook nog eens kan filteren. Dat zijn behoorlijk complexe vaardigheden die niet iedereen zomaar beheerst. Siemens onderscheidt daarom zes verschillende fasen van netwerkgebruik. De eerste fase is bewustwording. Toegang hebben tot een netwerk en om kunnen gaan met grote hoeveelheden informatie. De tweede is gereedschappen leren gebruiken om een eigen netwerk te bouwen. ...waardevolle informatie kunnen vinden en leren selecteren. De derde is zelf waarbij je een actieve rol in het netwerk aanneemt. Je krijgt dan ook erkenning van anderen en je gaat het netwerk doelbewust inzetten. De vierde is het kunnen herkennen van patronen, dat je herkent wanneer er veranderingen optreden in het netwerk. De vijfde is het verlenen van betekenis, waarbij je opkomende patronen herkent en al kan bepalen hoe je daarop gaat inspelen. En de zesde en laatste fase is praxis. Je bent actief betrokken bij netwerkveranderingen, maar ook in staat om kritisch te reflecteren en evalueren. Dit proces vraagt niet alleen een flinke mate van zelfsturing en motivatie van lerenden, maar ook de rol van de begeleider verandert. Niet langer is de leerkracht degene die alle wijsheid in pacht heeft, maar hij helpt, begeleidt en verbindt. Het connectivisme is misschien niet een leertheorie die voor iedereen geschikt is, of in elke situatie, maar het is zeker een leertheorie van deze tijd. Of zoals Karen Stevenson het knap samenvatte, I store my knowledge in my friends. Juf Julia van groep 5 heeft nog altijd moeite met haar klas en ze praat hierover met een collega. Zij raadt haar een boek en diverse websites aan. Via een van die websites komt Julia in aanraking met een MOOC over klassenmanagement. Daar volgt ze verschillende weblectures van internationale docenten en ze discussieert met medestudenten via het forum. Al gauw krijgt Julia beter zicht op mogelijk handelen in haar klas, wat ze vervolgens weer uitwisselt met haar collega.